Hey bro. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Nou, er is dus al een hele tand goedemorgen. goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, welkom allemaal. We hebben vandaag een hele prachtig, uh, prachtige route op het uh, programma staan met dank aan uh, Twan en Hans. Je hebben de route uitgezet. Ik wil uh, de groep 1 verzoeken om zachtjes aan de jas en de helm op te gaan zetten zodat we zo kunnen gaan rijden. Als wij vertrokken zijn, dan kan de tweede groep zich klaarmaken om niet te grote gaten ertussen te hebben. Wist dat? is in de Ja, Ja. Oh. Ik, denk, ik denk, ik doe even een close-upje bij jou maken. Ja, dat is een close-up dan. Nee, van Broike! Ja, vol Dankjewel. Ja. Het is een mooie route. Ja,